En nu ik record, bedenk ik me opeens dat ook die andere ik nog in de community moet zetten, de vorige. Goedenavond, goedenavond, goedenavond. Nou, we hebben elkaar niet zo lang geleden gezien. Maar fijn dat jullie er toch zijn. En um, ik had het al aangegeven in de e-mail ook, dat ik het vandaag in deze commitment meeting wil hebben over externe verleidingen, structuur aanbrengen, eten uit stress of andere pijnfactoren en micro-doelen. Vier items die ik vandaag met jullie wil behandelen. Zijn er nog dingen waarvan jullie zeggen, nou, dat wil ik ook graag toch even aan de orde hebben, krijgen, doen? Als dat niet zo is, dan is het niet zo. Dan is dat ook helemaal goed. Uh, by the way, uh, Carola, als jij uh, mee wilt racen, met <laughs> racen, soft competitie, noemen we dat altijd, hè, voor de, um, uh, hoe heet het ook weer wat hadden we ook weer um, Ja, voor die ritualsbom bedoel je. Ja, voor die cadeaubon ja, van de rituals. Ik kan echt niet uh, bij uh, die dag bij, die, uh, bij de meting zijn. Nou, kijk. De meting is al geweest, dus dat was sowieso Dat oh, ja. Ja. Was afgelopen zaterdag. Maar volgens mij had jij ook nog een cadeaubon van uh, een massage te goed. Dus ik denk als dat nou misschien binnenkort gepland kan worden, dan kunnen we die er gewoon meenemen. Ja, ja Ik zit de komende weken eigenlijk januari zit ik eigenlijk in de weekenden behoorlijk vol met oh, ja. oppas Ja, ja. Dat nou, ja, wel Om even op en neer te rijden. Ja, snap ik, snap ik, snap ja. ik. Nee, dan houdt het op. Dan doe je gewoon lekker mee. Uh, ja. Zonder kans te maken op die Rituals cadeaubom. Dat is niet erg. Weet nee, je, het is al een winst als ik weer 5 kilo af ben gevallen, hè? Dat, dat is, is zo. Long. En je hebt ook nogal wat, wat cadeaus gehad volgens mij. Dus, uh, ja, dat valt wel mee hoor. Oh. <laughs> <laughs> nou ja, in ieder geval een massage heb je nog te goed. Dus dat een massage, zeker. Ja. Die heb ik ja. gewonnen. <laughs> ja. Uh, maar uh, dus dat is uh, voor de mensen die uh, Ali, volgens mij heb ik ook nog niet op de weegschaal gezien. Dus voor jou ook, Ali, als je zegt van nou, ik vind het toch leuk als een extra stimulans uh, voor, uh, voor die kilo's kwijt te raken. Uh, er staat een cadeaubon van rituals, rituals, rituals, rituals. <lacht> ten waarde van 100 euro voor de winnaar die het meest in vetpercentage is afgevallen. Dus niet in. Kilo's, maar in vet afgevallen ja. in deze termijn van de groepsfitspel. Heel dus, mooi cadeau, dat wel. Ja, het is een leuk cadeau. Het is een extra ja. leuk, uh, ja, ik ben zelf helemaal gek op rituals. Uh, dus uh, altijd, altijd, altijd goed. Rituals, ja, ik weet niet, spreek ik het nou zo raar uit? Als ik het zelf te ja. horen zeggen, dan denk ik, wat klinkt dat raar? Maar... Nee hoor, valt het wel mee? Valt het mee? Oh, nou, gelukkig Um, maar jongens, dus deze items vandaag, voor nu dan, externe verleidingen, structuur aanbrengen, eten uit stress of andere emotie en microdoelen. Dat wil ik vandaag even behandelen. Of even, ja, daar we maken we vandaag eens even tijd voor. Um, uh, externe verleidingen, even hand op. Wie heeft er wel eens uh, last van? Ja? Ja, allemaal. Nou ja, dat lijkt me ook logisch hè. Dat is eigenlijk de aller, aller, allergrootste boosdoener van het uh, in de valtrappen van verleidingen natuurlijk, want je wordt getriggerd door iets wat om je heen gebeurt en dat hebben we ook in de vorige masterclass, webinar hebben jullie dat ook nog een keer gereinforced. Um, hoe ga je ermee om? Hoe ga je ermee om met die externe verleidingen? Wat heb je in het verleden uh, al eens geprobeerd? Wie wil er wat zeggen? Wat heb je in het verleden gedaan of aangepakt? Of hoe heb je dat aangevlogen om om te gaan met die externe verleidingen? Jullie hebben vast wel wat gedaan. Ali? Niks meegedaan? <lacht> Weinig meegedaan? Nou, ik heb wel van alles geprobeerd. Ja. Het is vooral, het is gebeurd heel vaak op mijn werk. Hè. In het ziekenhuis mm -hmm. nemen patiënten uit dankbaarheid heel vaak eten mee. Ja. Het is dan niet zozeer voor mij, maar voor mijn collega's van de podium, voor de dokters. Ja. Maar omdat ik een centraal punt ben, vindt men, wordt alles bij mij op het bureau gezet. Ja. Otterdrop, taarten, um, andere lekkere. Nou ja, je kan het zo gek niet verzinnen, maar het wordt altijd bij Patrice op het bureau gezet. Ja. En dat was in het verleden natuurlijk dramatisch ja. voor mij. Zeker toen ik al jaren onderweg was naar die burn-out, toen vlat ik me natuurlijk helemaal ongans van al die ellende die. Uh, ja, ja. En... Ik haalde het thuis niet in huis, dat ging heel goed. Maar mm -hmm. ja, als ik dan weer aan het bureau zat, waar ook de stress toenam, mm -hmm. was het vrij makkelijk om daar natuurlijk weer van te pakken. Dus op een gegeven moment ja. ben ik het allemaal gewoon rigoureus steeds naar de kamers naast mij gaan ja, brengen. Verplaatsen, ja. Waar ze dan ook ja. allemaal zitten te gillen. Ik wil het niet, ik wil het niet, maar goed. komt ja. kom nu nooit meer bij mij. Dus ik heb ze toch opgehouden okay. en ze zetten het nooit meer bij mij neer. Dus uiteindelijk na drie jaar werkt het toch. Ja, inderdaad. Drie jaar misschien. Ja, misschien. Dus uiteindelijk... dat, dat heb ik daar wel iets uh, gewonnen. Ja, mooi. En nu voorkant. vind ik, het, ik vind het ook niet moeilijk als het in de kamers naast me staat. Ik moet het gewoon niet zien en ruiken. Ja, mooi voorbeeld. <laughs> Uh, en dat is wel echt een heel extreem voorbeeld van een echt een externe verleiding. Hè? Uh, je hebt er niet op gevraagd, het staat er opeens voor je. En dan wordt de verleiding te groot, dus, uh, kan te groot worden om daarvan af te blijven. Dat ja, is en ja, letterlijk de kat op het spek binden en de ja, spek, spek op mijn heupen zo. Ja, ja, precies. En jouw oplossing was dus echt letterlijk visueel uitzicht. Zetten zorgt ervoor dat, uh, dat de verleiding uh, verkleind wordt of eigenlijk zelfs helemaal weggaat. Ja. Ja, mooi, supergoed. En inderdaad, hierin zie je inderdaad dat je maar moet volhouden en dan lukt dat uiteindelijk ook wel. En dan gaan mensen het ook op een gegeven moment ook daar niet meer brengen. Hè? Dan is het zo van, nou, dan is het, dan is het na een paar jaar, is het mogelijk wel duidelijk zijn in dat ziekenhuis dat het niet meer op het bureau van Patrice moet belanden. Mooi. Uh, iemand anders nog een ander voorbeeld? Vertel eens even, wat is de verleiding? Misschien heb je het niet opgelost hoor, misschien heb je een poging gedaan om het op te lossen. Ja, ik werk, ik werk niet meer, maar uh, ja, dus de verleidingen die er zijn, die veroorzaak ik zelf, zeg maar. Ja, dat kan ook, tuurlijk. <laughs> dus uh, ja, dat, dat vind ik wel, wel lastig. Ik, ik blijf het gewoon lastig vinden als we met mijn vriend samen zijn, dan gaat er toch sneller een koekje bij de koffie, een wijntje op avond, nou ja, dat soort dingen. Ja. En dat, dat doe ik zelf hoor. Voor... Ja, en is dat een externe verleiding in die zin, ik weet denk ik wel het antwoord, maar in die zin dat jij dus meer verleid wordt als je dat, want ik weet, je, hè, je hebt een latrelatie. Uh, nu wel steeds meer bij elkaar denk ik, als je, omdat je gestopt hebt met werken. Uh, maar is, dat, is het wel een soort van externe verleiding dat je die, die verleiding groter voelt of ervaart wanneer je samen bent met je vriend? Nou ja, dan ben ik meer geneigd om dingetjes ook in huis te halen en zo, lekkere dingetjes. Dat, dat ja. Soort, uh, ja. ja, dus ja. ook de sociale component, dat is die externe, zeg maar, dan die die verleiding uh, vergroot. Uh, wat heb je zelf uh, eraan gedaan, Ali, om hiermee uh, aan de gang te gaan? Uh, ja, op dit moment het weinig. Uh, ja? ja, bij... bij uh, er is een, een tijd wel dat, dat het beter ging. Zeg maar. dan, kon, dan had ik bijvoorbeeld een, mm. een reep chocola aan, dan kon ik echt gewoon heel goed uh, gewoon bij de avond eten één chocolaatje nemen en de rest in de koelkast ja. laten liggen. Mm -hmm. Maar dat, uh, die fase, daar ben ik uh, nu niet in. Ja. Dus nu is het meer gewoon uh, zorgen dat het er gewoon echt helemaal niet is. Ja, oké. Okay. Prima. Dat kan ook prima als start ook uh, zijn. Het is mm -hmm. dus, dus eventjes, ja, wat, wat Patricia eigenlijk ook al aanduidt, als het er niet is of als je het er niet in zicht hebt, dan kan het zeker in de beginfase best een goede zijn om, om, om mee, op die manier te starten. Mm -hmm. Ja, goed zo. Iemand anders nog? Caroline, heb je externe verleidingen? Nou ja, ik zit even te luisteren ook naar, uh, Carol, uh, naar uh, uh, zij, oh nee, Patricia zei dat, dat het allemaal op je bureau gezet wordt. Ja, als ik niet in een, in een challenge zit of niet in een fase hè, waarin ik zeg van nou, um, uh, ik ga op mijn lijn letten, dan zeg ik overal ja tegen. Ik denk dat ik niet eens nadenk. Ik denk ja. dat ik uh, gewoon, er staat iets in de kom. Weet ja. je wel, je gooit het al je, je mond in en... Um, dan ook dan heel erg uitkijken naar momenten waarvan ik weet ook. Oh, niet iemand toe die heeft altijd lekker staan of ja. zo? Um, maar als ik in een challenge zit, dan kan ik het wel later, dus ook niet in huis halen. En ik vind een externe verleiding, vind ik ook wel die kookprogramma's. Ik zat toevallig gisteren te kijken naar Hugo, die ging dan een uh, sticky toffee uh, <laughs> uh, maken. En toen dacht ik: Wow, ja. dat is wel echt heel lekker! Ja, ja. Um, maar wat ik nou gedaan heb, ik de 27e, ik kook voor ouderen. Eens in vier ja. uh, weken heb ik wel eens verteld. Uh, dus ik dacht, oh, maar dan zet ik het daar uh, op het menu. Hè? Ja. Dus op het ja. moment dat ik het wel zou kunnen eten, dat ik, dat ik dan ook weet dat het opgaat. Ja, ja goed. Zo. Uh, Mooi. Als, als het blijft liggen natuurlijk, dan zit er bij iedere kopje koffie zit iets lekkers. Ja. Maar het ja. is wel als ik, uh, ik denk dat het ook heel erg uh, gemoeds afhankelijk is. Hè? Nou, je zeker. hebt het natuurlijk van de week ook al over gehad, over emoties ja. en zo. Ja, Als ik wat ja. uh, slechter in mijn vel zit, dan zit het al in mijn maag, uh, voordat ik eigenlijk bedacht heb van, hey, dat wilde ik toch helemaal niet. Ja, zeker. Ja, ja. Mooi, maar inderdaad hè, ook dat, hè, van uh, kijken naar oplossingen, waarbij je weet dat het dan niet uh, blijft lachen in de koelkast naar je, maar dat het ook ja. Of dat je het weg gaat geven. Ja, precies. Uh, ja, mooie, mooie oplossing. Super ja. mooi. Carola, had jij nog een uh, aanvulling? Um, nou, op uh, feestjes en partijen of als je bij mensen op bezoek bent. Hè, en dan uh, mm -hmm. heb je afgesproken om bij iemand op bezoek te gaan ofzo. Nou, ja, komen ook altijd met lekkers aan, want dat is speciaal in huis gehaald. Ja. En uh, ja, meestal kies ik dan voor één ding. Dus mm -hmm. of het gebakje of uh, wat borrelhapjes ofzo, mm -hmm. weet je als, als dat er is. Maar dan heb ik, maak ik wel bewust, dan zeg ik oké, okay, dan als ik voor het gebakje ga, dan blijf ik van al het andere wat straks op tafel komt, blijf ik dan af. Ja. Of doe het andersom en ja. dan uh, met mate. Ja. En dan eigenlijk probeer ik dan ook een keuze te maken in wat ik neem, in mm -hmm. uh, wat op tafel staat als ik daarvoor ga. Mm -hmm. Dat dat niet te verleidelijk is, dat je er niet van blijft eten. Mm -hmm, mm -hmm. heel goed. Je maakt echt keuzes gewoon, dan. Of zo, dan ja, weet je, kan wel bedenken van ik neem maar één handje chips, maar dan weet ik dat dat toch niet bij dat één handje blijft. Dus dan ja. weet ik van, dan kan ik beter van helemaal vanaf blijven, want ja. dan is dat makkelijker dan mm -hmm. als ik de smaak te pakken ja. heb. Ja. Heel goed. Dus, uh, ja. En dan als... gaat de ene keer keuze. gaat dat heel goed en de andere ja. keer gaat het wat minder, dus dat ja. is wel lastig. Ja, ja, heel goed. Mooi. Echt die keuzes maken, plannen van tevoren, bedenken van tevoren. We hebben het eigenlijk al een beetje anders op te horen komen. Hè? De, de, de sociale druk die we toch wel voelen of die we misschien zelfs soms opzoeken, wat Carolien zegt. Van, hè, gezellig, ik weet dat die altijd wat lekkers in huis heeft. Ja. Hè? Dat kan natuurlijk ook. Maar inderdaad, wat we hebben gehoord is natuurlijk hè, wat het inzicht is in huis halen, toch even gezellig maken voor andere mensen eh, enzovoort. Nou, eigenlijk uh, um, klopt dat ook. Uh, ik uh, heb het vaker gezegd, maar ik wil hem nog een keer herhalen. Uiteindelijk is het zo, het allerbelangrijkste om te beseffen, het start altijd bij de emotie. Dus het is eigenlijk, hoe jij je voelt is wat je ziet. Hoe jij je voelt is wat je ziet. En wat je ziet is wat je doet. En wat je doet is wie je wordt. That's it. Maar het start dus bij je gevoel. Wat je voelt... Is wat je ziet. Wat je ziet is wat je doet. Wat je doet is wie je wordt. Het is dus zo dat de mate van stress, dus hoe jij je voelt, bepaalt ook wat jij uh, ziet. Dus wat je in het vizier krijgt, waar je focus op ligt. He? Dus voel je gewoon wat meer gestrest, door vermoeidheid, pijn, of weet ik van wat, hè? kan dus van allerlei oorzaken hebben. Maar voel je meer gestrest. Dan zie je ook echt dat koekje liggen. <laughs> Terwijl als je dus helemaal niet gestrest bent, dan zie je dat koekje niet liggen. Ja, in het geval van Patricia is het misschien anders. Hè? Als het echt letterlijk voor je, op je, voor je bureau wordt gezet, dan is het wellicht anders. Maar wat ik alleen eigenlijk wil zeggen is, de mate van jouw emotie bepaalt waar jij je focus op legt. Of waar jij je niet je focus op ligt. Het kan ook zijn dat je inderdaad wat Caroline eigenlijk aangeeft. Dat dan de focus juist helemaal weg is. En dat je dan eigenlijk onbewust juist gaat eten. Dat is natuurlijk ook de mogelijkheid. Mm -hmm. Dus onthoud altijd. Hoe jij je voelt is wat je ziet. Wat je ziet is wat je doet. En wat je doet is wie je uiteindelijk wordt natuurlijk. En... De focus, de, de, het ding is dus toch wel weer dat je uh, moet, oh nou ja, zeg ik weer moet. Ik heb me voorgenomen dit jaar minder moeten zeggen. Maar jongens, dit is voor mij echt een ingeslepen manier van communiceren. Dus wat het advies zou zijn, is dus echt te starten met die emotie. Nou, dat hebben we de keer ook al gezegd. En dat doen we toch wel door punt twee, waar we het vandaag over willen hebben, over die structuur aan te brengen. Nou, wat heeft in godsnaam structuur nou met emotie te maken? Nou, verschillende dingen. Allereerst heeft structuur met emotie te maken dat we inmiddels weten dat onze biologische klok een enorme bepaler is voor ons hormoonhuishouding. En je weet inmiddels, onze hormoonhuishouding is alles bepalend voor onze regulatie van onze emoties. Um, dus structuur, nou, Carole heeft het zelf... Uh, aan de lijf ondervonden natuurlijk, bijvoorbeeld met die maand, uh, ochtend uh, Magic Mornings. De structuur die je kan aanbrengen door regelmatig gaan leven, klinkt oubollig, maar ja, zo is het nou gewoon wel zo. Als we regelmatig gaan leven, hebben we een grotere, hebben een grotere kans dat we onze hormoonhuishouding stabiliseren, beter maken. Niet helemaal, maar het heeft natuurlijk ook te maken met bewegen, ontspanning, eh, voeding enzovoort. Hè. Maar onze biologische klok in de gaten houden, heeft hier echt een hele grote invloed op. Dat betekent ook, zelfs hebben ze nu eh, ontdekt, dat ze spreken nu ook wel over, we noemen dit de chrononutrition. Deze wetenschap die houdt zich alleen maar bezig met welke invloed heeft eten en eh, eh, eh, op welke tijd eten. Uh, wat voor invloed heeft dat op ons lichaam? En wat hebben ze nu zelfs ontdekt? Dat zelfs de jeugd, hebben ze gezegd, als die dus in het weekend zo extreem laat uitgaan, hè, en dan heb ik het echt over pas vijf, zes uur ochtends thuiskomen. dan spreken ze over een weekend jetlag. En dat is dus net zo schadelijk als wanneer je een jetlag hebt waar een tijdsverschil van acht uur is. Hm. Um, dat is best wel bijzonder, want de, uh, het ding is dat, kijk, het lichaam van zo'n jong iemand zoals mijn dochter, als die uitgaat, dan is ze echt pas de volgende ochtend om zes uur thuis of zo. Um, dat lichaam nu kan het wel nog allemaal verwerken, maar er wordt toch al schade aangericht. De hè? Maar zo werkt dat dus blijkbaar. Dus... Alleen daarom al, om de, vanuit de wetenschap van de chrononutrition en wat dus uh, welke tijd eten ook, chrononutrition heeft dus echt te maken met welke tijd eten we, heeft al invloed op onze hormoonhuishouding. Maar ook slaapritme heeft natuurlijk ons uh, invloed op onze hormoonhuishouding. En ook, dus gewoon het hele ritme van hoe onze dag is ingepland, heeft invloed op onze hormoonhuishouding. En um, um, als je dan bedenkt van, oké, okay, kunnen we dan die structuur, doordat die dus al positief onze emotie beïnvloedt, of tenminste onze hormoonhuishouding positief beïnvloedt, en daarmee hopelijk onze emoties positief beïnvloedt, kunnen we dat nog een stapje versterken? En dat is waarom ik altijd zo geloof in dat ochtendritueel. Want daarmee versterk je dus niet alleen dat je structuur creëert, maar je versterkt ook nog eens dat je je positieve emotie versterkt, vergroot. He, dus dus dat zijn de dingen die je kan zeggen: hé, hey, enerzijds structuur in alles. Regelmatig naar bed gaan, of regelmatig dezelfde tijd naar bed gaan, dezelfde tijd opstaan, dezelfde tijd lunchen, zelfde nou ja, eigenlijk echt op die structuur gaan zitten en tegelijkertijd kijken van oké, okay, in die structuur, dus binnen die structuur, wat kan ik dan doen om mijn emotie te positief te beïnvloeden? Snap je wel? En um, dat heeft dus alles te maken met wat jij doet om maar je positieve emotie te vergroten. Kijk, voor de een is dat inderdaad een boswandeling. Voor de ander is dat een ademhalingsoefening. Voor de ander is dat yoga. Voor mij persoonlijk is dat bewegen en of meditatie. Ik doe dat het liefst dus in mijn op de gecombineerd. Um, maar dat is eigenlijk voor iedereen verschillend, behalve waar je dus op moet letten. En het hoeft ook niet heel lang te zijn. Hè? We weten nu dat een meditatie, een meditatie van gemiddeld 10 minuten, vijf keer per week, al invloed heeft op je breinstructuur. Jongens, het gaat hier niet om, het gaat hier niet om van ik denk dat ik me beter voel. Nee, het gaat hier om dat we hebben gemeten, nou wij niet, ik niet, maar wetenschappers hebben gemeten, dat we niet meer vijf keer in de week mediteren. Structureel, vijf keer in de week, tien minuten, dat er dus een andere uh, neurale verbinding plaatsvindt in je hersenen. Het is niet allemaal, oh ik voel me zo de pieper. Nee, er gebeurt dus fysiologisch veranderprocessen in je hersenen. Dat is waar jullie mij zo vaak over hebben gehoord praten, van nieuw gedrag aanleren, is een nieuw pad aanleggen in die hersenen. En dat is altijd een zandpak. Maar lopen we daar maar vaak genoeg overheen, dan wordt het een snelweg. En dan word je makkelijker in het integreren van die nieuwe gewoontes. Het blijkt dus echt dat vijf keer per week tien minuten mediteren. ervoor zorgt dat er dus andere neurale verbindingen gaan ontwikkelen in dat brein. Mira, geldt dat ook voor een slaapmeditatie? Slaapmeditatie? Ja. Nou, sowieso is slapen absoluut. Het allerbelangrijkste voor ontspannen, dat wordt eigenlijk, mij hoor je daar niet zo vaak over zeggen omdat ik zelf een slechte slaper ben, <laughs> dus daarin kan ik niet zo heel goed voorbeeld geven en daarom vertel ik er niet altijd heel erg al veel over, maar slapen aan zich is eigenlijk de allerbelangrijkste aller, aller voor het herstellen van je hormoonbalans en sowieso het herstel van je hele lichaamsproces. Ja. Wat, wat ik wel zou willen. Bedoel je dan gewoon de nachtkorona of bedoel je ook die powernapjes in de middag? Nee, voordat ik zeg maar de nachtslaap uh, inga, dan zet ik dus een meditatie op. Mm -hmm. En ja, vaak, oh, val ik wel, vaak val ik wel tijdens de meditatie val ik vaak wel in slaap. Oh, zo bedoel je, ja, zeker. Dan, maar dan ja, heb ik wel een gedeelte, heb ik daarvan meegekregen. misschien een gedeelte onbewust, dat weet ik niet. Maar... Ja ja Dus ik goeie, doe er eigenlijk goeie. nu okay. bijna standaard voordat ik ga slapen, zet ik een meditatie op. Ja. En dan luister ik dan naar terwijl ik in bed lig. En dan val ik op een gegeven moment val ik ook in slaap. Ja, oké. Okay. Nee, sorry, ik had je verkeerd begrepen. Ik dacht dat je bedoelde: is, is uh, slapen dan een vorm van meditatie? Maar jij doet echt de meditatie voordat je gaat slapen, zeg maar. Slaapmeditatie. Ja. ja. Okay. Ja, nee, 100% dat is zeker aan te bevelen. En zeker voor mensen die slecht slapen. Zoals voor mij is dat echt een van de middelen waardoor ik wel wat sneller in slaap kan vallen. Ja. Uh, en sowieso, als je hormonen, hè, mensen in de overgang, mensen met grote stresslevels, die weten: hè, de, die hormonen zijn enorm belangrijk voor het slaapritme. Na overgang verstoort het een en ander ook al natuurlijk. Stress, burn-out-veranderen uh, ook het een en ander. Maar zeker, carola heeft het effect. Want wat weten we nu? We weten dat, is, dat is een heel erg nieuw onderzoek hoor. Dan kan ik niet al te zeggen van het is feit. Maar de resultaten zijn wel supermooi. Uh, wat, we, wat ze hebben gezien, dat de manier of de emotie uh, met hoe je naar bed gaat... bepaalt deels hoe je wakker wordt. Dus met andere woorden, ga je met ruzie naar bed en val je in slaap met heel veel verdriet. Dan voel je je kuttig als je opstaat. En ga je met een ontspannen mind naar bed, bijvoorbeeld doordat je een yoga nidra op hebt gezet... of iets dergelijks, een slaapmeditatie hebt opgezet. Wat er gebeurt namelijk is, door die slaapmeditatie of yoga nidra... Uh, die brengen als het goed is, brengen die jouw hersengolven naar beneden. Naar een ontspanning. En eigenlijk en dat doen we dus ook met, met uh, ademhalingsoefening, wat ik met jou Patricia uh, heb gedaan. Hè? Wanneer je dus dat bewust gaat doen, ga je eigenlijk wat je doet, is je, je neurale systeem van je activatiesysteem naar je ontspanningssysteem zetten. En Carola, dus door zo'n slaapmeditatie, helpt die slaapmeditatie door dat, door dat geluid, helpt hij jou wat sneller naar die lagere frequentie in de hersengolven te gaan. Dus ja, zeker is dat uh, van positieve invloed. Dus ook voor, de kwaliteit, ja. ook voor de kwaliteit van de nacht van invloed. En ook dus blijkt het, schijnt het, weten we dus nog niet 100% zeker, maar schijnt het dat het ook van invloed heeft op hoe we dan wakker worden. En dat is uh, wel een hele bijzondere, vind ik, want... Uh, dit is wel echt mijn, echt, echt, elk, ik doe al zoveel jaar de ochtendritueel, maar elke ochtend nog jongens heb ik moeite met me uit mijn bed te komen. Dat is echt, ik heb nu een soort van gedenk van, nou voor mij is, het, voor mij is dit wel echt een soort van genetisch iets. ehm. Um, um, dus ik weet niet of het altijd zo werkt. In mijn geval werkt het niet altijd dat ik toch heel ontspannen slaap, Maar dat ik even goed fris en fruit op wakker. Ik word nooit fris en fruit op wakker. Super balen. Um, maar ja, tuurlijk helpt. Hè? Dus wat hebben we gedaan? Externe afleidingen zijn er eigenlijk altijd. Op zowel puur fysieke niveau, wat je voor je ziet, als sociaal-emotioneel niveau. Ja, dus door peer pressure of dan wel hoe je jezelf voelt Eén is beseffen dat het altijd is hoe je voelt is wat je ziet wat je ziet is wat je doet wat je doet is wie je wordt dan begint het dus altijd bij het in kaart brengen van de emotie en die emotie is alles uh, uh, emotie is erg beïnvloedbaar door onze hormoonhuishouding en voor een betere hormoonhuishouding Moeten we dus structuur creëren in ons leven. Los natuurlijk van alle andere leefstijlinterventies die onze hormonen beter in balans brengen. Um, even kijken hoor. Eet uit stress zit eigenlijk ook wel een beetje bij die externe verleidingen. Tot zover helder jongens. Even samengevat. Um, laten we dan eens gaan kijken naar die micro doelen. De micro-doelen die nogal, um, ja, toch wel vaak um, ondergesneeuwd worden door de macro-doelen die we hebben. Door van, ik wil dat bereiken en het is pas goed als ik zoveel al ben afgevallen. Het is, ik ben pas tevreden als ik maatje die heb enzovoort. Ik maak mezelf daar heel erg schuldig aan macro-doelen te stellen. Maar microdoelen stellen dus. En ook hier weer gaat het om dat we gaan kijken naar de microdoelen op enerzijds cognitie en anderzijds emotie. We moeten altijd proberen die twee samen te pakken. En we moeten kijken of we die in balans kunnen krijgen. Dus de waarde die je hecht aan je cognitieve doelen als je emotionele doelen, of laat ik het zo zeggen, de waarde die je hecht aan je cognitieve beleving en je emotionele beleving, die mag gelijk zijn. Snap jullie wat ik zeg? Stel je doel, ik zeg even, laat ik het even verduidelijken voor een voorbeeld, Patrice. Stel je doel is, um, je macro-doel is volgend jaar 20 kilo te zijn afgevallen. Dan hebben we daar belangen aan gehangen. Weet je wel, we hebben daar KPI's aan gehangen, we hebben ze smart gemaakt. Dat is cognitief, cognitieve waarde. He? Je weet waarom je het doet, enzovoort. De emotionele waarde is dus helemaal hoe jij je daarbij voelt. Wat levert het jouw gevoelsmatig op? He? Dat is de emotionele waarde. Eigenlijk mag die, zeker in het begin, gelijk zijn. In het verloop van het proces, naarmate je verder bent in het proces... wil je eigenlijk dat de emotionele waarde groter gaat worden dan de cognitieve waarde. Nou, ditzelfde geldt natuurlijk ook gewoon voor je microdoelen. Microdoelen, als we het echt micro-micro-micro maken... Dan gaat het echt om, wat doe jij vandaag? Wanneer we ons gaan realiseren dat verandering gaat, heeft alleen maar te maken, is alleen maar succesvol als je het toepast. Weet je wel? Dus van, ik wil heel graag, ik wil heel graag, ik wil heel graag, want ik heb een macro doel voor ogen, maar vervolgens doe ik niks. Hè? Dat levert natuurlijk geen resultaat, simpel zat. Maar dat is wel hoe heel veel mensen starten met die 20 kilo afvallen. Volgend jaar wil ik 20 kilo afgevallen zijn. En dat is dan weer die grote berg en dat is dan weer ingewikkeld en zo ver weg. En dan blijkt dat er helemaal niet zoveel gedaan wordt. En we zijn dan een jaar verder en er is helemaal niks gebeurd. Nou, ik kan wel een paar fit spelers opnoemen, deepgoers opnoemen die in dit proces zitten. Is het erg? Nee. Maar laten we nou wel kijken of we dit dit jaar anders kunnen gaan inrichten. En dat anders inrichten, dat is dus echt te focussen op die micro-doelen. Dus vandaag doet het er toe. Vandaag is overzichtelijk, hè? Je hoeft alleen vandaag erop te letten. Dan moet je alleen wel elke dag 365 keer zeggen. Maar je hoeft alleen vandaag erop te letten. Dat maakt het zo heerlijk overzichtelijk... Weet je wel? Als jij dus dan voor zorgt dat je enerzijds die structuur hebt. En die, die, die, een, een, een moment van jezelf moet denk ik wel echt in een structuur zitten als je streeft naar persoonlijk ontwikkeling, persoonlijk leiderschap. Dat moment van mezelf, bij mij is het dus nogmaals in de ochtend, maar dat is voor iemand anders in de avond. Het een is niet beter dan het ander, het gaat erom dat je dat moment even pakt. En... Er is nu nog meer onderzocht en, en, en, en bewezen, hoewel dat niet altijd het meest belangrijk is dat het onderzocht en bewezen is. Maar ja goed, ik ben nu wel graag iemand die wat vertelt wat enige waarheid heeft in zich. <laughs> Uh, maar er is nu toch wel onderzocht en bewezen dat journalen, het opschrijven van jouw proces, dat is journalen, het opschrijven van jouw proces, dat dat een super positieve bijdrage heeft aan jouw ontwikkeling en welbevinden. Um, dat betekent dus als we die micro-doelen gaan extra aandacht gaan geven, dat je ofwel in de ochtend zegt wat je gaat doen. Ofwel in de avond zegt wat je de volgende dag gaat doen. Kan natuurlijk ook. Maar dat je dat een soort van gaat checken. Maar wel liefdevol gaat checken. Waar bedoelen we mee? Dat je niet boos wordt op jezelf als het niet gelukt is. Dat is nog het meest moeilijke. Weet je wel. Ofwel, je hebt je microdoelen te groot gemaakt. Kan. Want we denken nogal groot en we... Ja. Um, Dus misschien als het je niet is gelukt, als je daarachter komt, als je het aan het journalen bent, dan ofwel misschien moet je van die drie microdoelen die je voor die dag zou willen doen, misschien moet je daar maar één van maken. Weet je wel, dat kan. Of twee, weet ik veel, maar anders. Of misschien was het doel zelf te groot. Misschien had je als doel gezet, ik ga een uur wandelen buiten. Wist dus jij veel dat het de hele dag ging regelen? Is het niet gelukt, weet je wel? Dat kan een gevoel geven van, hé, shit, ik had toch ook mijn regio's aan kunnen pakken, wat ben ik toch een zwakkeling? Komen we weer in die zelfkritiek terecht, weet je wel? Dus ofwel, dat microdoel is niet handig, of als je het goed doet, want als je het goed doet, en ik kan wel zeggen, ik ben daar redelijk goed in geworden, dan ben je dusdanig proactief met je microdoel bezig, dat je dus checkt wat voor weer het wordt morgen. Snap je? En daarop dus anticipeert. Dus ofwel je zegt, ik ga morgen, mijn microdoel, eh, ik zeg maar wat hoor. Mijn microdol is morgen een uur met de hond wandelen. Maar als het slecht weer is, ga ik dit doen. Dat kan je zeggen, snap je wel? En dat is geen excuus, dat is nadenken en jezelf aanleren. Dat je dus op een proactieve manier om kan gaan met situaties. Komt hij weer, die externe verleidingen. Als die anders uitpakken dan dat we in daadwerkelijk zouden willen. Snap je wel? En sommigen denken, ja, wat flauw zeg. Moet je dat dan opschrijven? Ja, dat moet je opschrijven. Dat ik nu op heb geschreven, ik ga een uur wandelen als oh shit, het regent. Maar Of ik ga een drie kwartier spinnen hier op mijn fiets. Prima. Weet je wel? En dan nog kan het voorkomen dat ik ook dat niet doe. Hè? En dan is het in de journalen, waarom heb ik niet gesponnen, gesponnen. gespind. Waarom heb ik niet op die fiets gezeten? Dat is dan de journaltaak. Wat was de reden dat ik niet op die fiets heb gezeten vandaag? Wat was er belangrijker dan mijn afspraak met mezelf? En dat is waar we natuurlijk de groei ligt bij persoonlijk ontwikkeling, persoonlijk leiderschap. Want dat betekent dat je dus inderdaad zegt, oh ja, ik was gewoon te lui, of oh ja, ik had gewoon geen zin, of oh ja... Uh, ik had uh, uh, nog spierpijn of ik had uh, weet ik van wat voor reden je daarvoor op kan geven of je zegt gewoon oh ja, ik vond mijn werk belangrijker dan mijn fysieke gezondheid dat heb ik dus laatst zelf moeten opschrijven shit, ik vond mijn werk weer belangrijker dan mijn eigen fysieke gezondheid check weet je wel Check. Het is zo, jongens. Het is zo. Dus, bij de microwins een moment op de dag. Ook, hoeft ook niet elke dag, hè, jongens. Je kan ook zeggen: ik doe die microwins vijf keer per week. Voor mij is het altijd vijf keer per week een mooie, maar voor anderen is dat vier keer per week, voor anderen is dat zes keer per week. Maakt niet zoveel uit. Maar ik noteer ze. En ik check. Of ik dat heb gedaan. Zo ja, vinkje, je, lekkere documenten shotje krijg je dan, geef je jezelf. Zo nee, waarom niet? He? Dus niet alleen een constatering is niet, maar waarom niet? Stel jezelf die vraag, waarom niet? Dan heb je wat aan het journalen. En dat waarom niet? Je zal merken, daar komen er eerst cognitieve redenen, dus verstandelijke redenen, het kwam niet uit. De vergadering liep uit. Er kwamen opeens mensen voor, uh, over de vloer die ik, wat ik niet had verwacht. Hè, er komen eerst allemaal uh, verstandelijke redenen. En, dan, en dat kan soms ook prima zijn. Soms hoef je niet verder dan dat te graven. Dus je voelt zelf ook wel aan of het echt niet ging. Hè? Of dat het meer een soort van excuus was. Dat voel je zelf ook wel aan. Ja, en het gaat er dus om dat wanneer je merkt dat het een soort van excuus is, dat je dan wel zegt: van oké, okay, kom op, Mira. Dan zeg ik dan, kom op, Mira. Niemand kijkt je in je journal. Schrijf het nou maar gewoon op. Jo. Um, is dit helder, jongens, waarom het zo belangrijk is? En dit zijn wel. Uh, je gaat merken op een gegeven moment. Ik heb net mijn uh, nieuwe journal gekocht. Je gaat merken op een gegeven moment dat het uh, zo'n gewoonte wordt dat je het gaat missen als je het niet doet. Dat het je een soort van houvast geeft. Dus uh, houvast namelijk in de structuur, weet je wel. En als je dus gaat in... Kijk, en ik, kijk ik weet niet uh, hoe lang jullie mij kennen. Niet zo, misschien niet zo heen, ja, nou ja, soms 6, 7 jaar of zo, maar niet langer dan dat. Maar als je me echt al 25 jaar kent, of langer... Uh, vroeger was ik vooral zo van, uh, uh, pak het leven, weet je wel. Vroeger was ik helemaal, als, je, als ik zo met journalen en plannen en dingen, als ik dat 25 jaar geleden tegen mezelf had horen zeggen, dan had ik echt gezegd van, jezus, wat een saaie, wat een saaie doos is dat. Hoe moet ze zo plezier kunnen hebben in het leven? Nu ben ik ervan overtuigd dat je meer plezier en, en geluk kan ervaren als je zo leeft omdat je niet laat leven. Maar omdat je het leven inricht zoals jij dat wil. En dat is niet zo dat het leven altijd maakbaar is. Want dat wil ik wel even voor waken. Want dat is natuurlijk helemaal niet zo. Er gebeuren heel veel dingen. Hè? Het leven is helemaal niet maakbaar. Helaas, anders hadden we geen corona gehad. En dan hadden we geen Oekraïne gehad enzovoort. Maar wat wel maakbaar is, is hoe jij reageert op de situaties. Dat is wel maakbaar. En... Het mooie is dat dat voor iedereen maakbaar is. Ongeacht je intelligentie, je achtergrond, je financiële situatie. Iedereen is daartoe in staat om, dat, om daar invloed op te uitoefenen. Um, dus, één: Check je externe verleidingen. Oftewel, ga onderzoeken wat zijn die valkuilen... En hoe ga je die tackelen? Twee. Kijk hoe jij structuur kan maken in je leven. Zonder dat je daar dus bij te hard van stapel loopt. Hè? Dus hou het overzichtelijk. Maak het niet liever klein dan te groot, jongens. Want je kan liever iets toevoegen dan iets eraf halen. Dat voelt altijd heel erg naar. Hè? En drie is: hoe ga je om met je. Microdoelen, oftewel, wat, hoe ga je het zo voor zorgen dat je een structuur creëert, dat je elke dag iets doet voor jouw blijvend slank en mentaal sterk proces. Helder, jongens? Vragen? Opmerkingen? Suggesties? <laughs> en microdoelen, dat is dus ook bijvoorbeeld... Uh... 2 liter water drinken of andere dingen. Zoveel onschroenten, ja. dat zijn ook al microdoelen. Dat je gewoon. Zeker. Ja. Sportmomentje. Ja. Beweegmomentje. Ja. Ja. En persoonlijk zou ik zeggen, doe er niet meer opschrijven, niet meer dan drie opschrijven. Want soms heb je de, de neiging om te denken, ja dat doe ik toch al, dat doe ik toch al, dat doe ik toch al. Dan schrijf ik het allemaal op en dan kan ik allemaal lekker vinkje zetten. Dat is niet echt de bedoeling. Ik weet, ik weet het allemaal, want ik heb het zelf allemaal zo gedaan, hè jongens. Ik vraag allemaal uit ervaring. Uh, maar dat is niet echt de bedoeling. De bedoeling is, want die dingen die je toch al doet, prima. Lekker, geef, geef jezelf even lekker een schouderklopje, helemaal prima. Ben je ook weer blij, weet je wel? Het gaat er echt om uh, dat je even bewust bent. Het, waar het eigenlijk alleen maar op gaat, is dat je die emotie recht zet, snap je? Dus door gewoon alleen maar dat momentje, die, die tien minuutjes of die vijf minuutjes te pakken om wat op te schrijven... Die zorgt er alleen maar voor dat je die emotie even in balans zet. Ja. Meer is het eigenlijk niet. En die emotie wordt versterkt in positieve zin... wanneer je inderdaad dat microdoel hebt gerealiseerd. Maar inderdaad, het is zoiets simpels als anderhalf liter water drinken... met twee stukken fruit eten vandaag. Vijf minuten lopen als je geen uur wilt lopen, maar vijf minuten lopen buiten... is ook al een microdoel als het lastig is met lopen. Ja. Ja. En ik zou wel uh, wat meer willen weten, of niet direct nu, maar meer willen weten over uh, inderdaad tijden van eten. Daar heb je volgens mij vorig jaar ook al eens een keer aan. Ja, ik heb in mijn oude notitieboek drie bladzijden volgeschreven van een, uh, van een training die ik heb gevolgd, een bijscholingstraining hierover. En daar ja. zou ik een podcast van maken. Uh, en dat heb ik nog steeds niet gedaan. Dus die podcast die staat nog in de planning, uh, Carola. Want ja, zeker, ook in de groep zitten er ook mensen met wisseldiensten, politie, uh, ziekenhuizen, uh, ambulance, uh, zorg. Um, ja. Dus um, Daar heb je zeker wat aan. Want we dachten altijd, een calorie is een calorie, maar in de avond is de calorie echt de dubbele waard. Dus het is wel degelijk zo dat je in de avond eten dikker wordt dan overdag eten door dat hormoonstelsel. En zeg je dan ook iets over intermittent fasting en zo? Nou, intermittent fasting uh, uh, uh, heeft natuurlijk wel wat te maken met structuur, maar niet zozeer ja. met de biologische klok. Uh, de, wat de biologische klok eigenlijk laat zien, even heel kort, want ik ga dat dus dan uitgebreid ja. vertellen in de podcast, maar wat de biologische klok laat zien is dat uh, wij net zoals alles in de natuur ons aanpassen of in de, de omgeving invloed heeft op ons. En dat ons hele systeem, in die, in die 24-uursklok, ons hele systeem ook verandert in uh, uh, uh, alle, alle processen. Dus de stofwisselingsprocessen, maar ook hormoonstelselprocessen en ook afgifte van hormonen enzovoort. En het blijkt dus dat we echt te maken hebben met een piek, een dal, een piek, en dal enzovoort. En dat je dus bijvoorbeeld als je om drie uur s'nachts... Uh, veel koolhydraatrijke voeding gaat eten. Wat veel gebeurt in de zorg. En voor die taartjes waar, waar Patrice het over heeft. Maar ook als je nachtdienst hebt helemaal. Op een gegeven moment heb je gewoon echt trekken. Denk je dat dat met chocola het snelst wordt aangevuld. Maar eh, helaas pindakaas. Omdat die al vleesklier dan eigenlijk rust. Krijg je een intolerantie op je elfvleesklier. Dus eigenlijk wanneer mensen dus s'nachts te veel suiker eten. Koolhydraten eten. Um, ja, is... is komen ze sneller aan en eh, hebben ze grotere kansen op het krijgen van diabetes. Nou, dat is een voorbeeld. Intermittent fasting heeft wel met structuur te maken, eh, maar dat staat eigenlijk een beetje los ervan. Wat ze hierbij hebben gezien, is dat wanneer je eigenlijk gewoon minder eetmomenten hebt op een dag, hè, dus daar gaat intermittent fasting op, je, hebt gewoon, je, eet, dat, je mag het zelf inrichten, hè, dat is heel bijzonder. Dus het is niet een vast omlijnd iets, je bepaalt zelf... Wanneer je eet en niet eet. Nou, de meest voor de hand liggende is een eetblok maken tussen 12 uur s middags en 8 uur s avonds. Want heel veel mensen ontbijten toch al niet. Dus dat is dan redelijk goed vol te houden. En wat de bedoeling is, dan natuurlijk niet dat je dat, dat tijdstip gaat volvreten. Tenminste, intermittent fasting is nooit bedoeld om af te vallen. Hè? Natuurlijk heeft de afslaanbrans dat opgepikt, maar daar is het nooit voor bedoeld. Intermittent fasting is bedoeld ook weer om je hormoonsysteem te verbeteren. He, dus net als, de, net als de biologische klok, eten op de biologische klok, structuur aanbrengen is intermittent fasting ooit, ooit ontwikkeld om hormoonstelsel beter in balans te brengen. Dus helemaal niet om af te vallen. Nou, doe je dat wel om af te vallen, dan doe je er goed natuurlijk aan om binnen dat tijdraam dat je mag eten, wel die 2,5 ansprongend en 2 stukken fruit en 3 liter water te drinken. Want dan eet je wel gewoon minder en dan val je wel af. Uh, dus het heeft niet zoveel te maken met die 24 uur klok, wel dus met structuur. Hè? En het heeft dus te maken, weten we dus, wanneer er gewoon minder eetmomenten zijn. Minder eetmomenten, en dat is totaal haaks van hoe ik ooit ben opgeleid, maar dat weten we dus inmiddels. Minder eetmomenten, niet meer dan drie bij voorkeur. Uh, dan heeft het een gunstige invloed op ons alflesklier. En daarmee op onze functie van, uh, van de afvleesklieren en daarmee op de functie van hoe je insuline werkt. En insuline is een hele grote bepaler, triggerhormoon die allerlei andere uh, hormonen triggert. Um, dus ja, ik ben een groot voorstander eerlijk gezegd van intermittent fasting. Zeker naarmate we ouder worden. Ook dat is weer extra gunstig dan. Yes? Nog meer vragen? Is het helder, jongens? Nou, nog een paar dagen. En dan is het maandag. En dan gaan we ervoor. Heb je er zin in, Ali? Of kijk je er een beetje tegenop? Oh. Ik, ik oh, wil, wil het wel heel graag, maar ik kijk er wel een beetje tegenop. Ja, dat zie ik aan je. Dat merk ik aan je. Maar dat zullen wel meerdere zo zijn hoor. Mm -hmm. uh, belangrijk is, uh, zeker als mensen hè, wat, ja, wat, wat langer in het proces zitten. Ali zit volgens mij ook al drie jaar inmiddels of zo uh, bij ons. Um, belangrijk denk ik dat we dit jaar gaan anders gaan doen dan andere jaren Ali. Is dat we echt gaan focussen op wat liever voor jezelf zijn. Nog meer dan de jaren daarvoor. Dus wellicht is dat een hele goeie. Want waarom kijk je er tegenaan uh, op, Ali? Waarom kijk je er tegen op? Ja, omdat ik, ik vorig jaar een periode had waarin het echt heel goed ging. En ja, ik had dat toch weer losgelaten. heb. En Dan ja, heb ik het nu al een aantal keer weer geprobeerd en niet gelukt. Dus dat, dat is wel uh, ja. een, een hobbel. Ja, precies. En dat is ook de reden waarom mensen het tegenop zien om te starten weer. Hè? En om weer uh, opnieuw te beginnen. Om gewoon, eigenlijk is het, de onderachterliggende gedachte is natuurlijk de angst dat het niet gaat lukken. Hè? Dat is waarom iemand er tegenop ziet. De angst dat het niet gaat lukken. En dat is precies wat ik bedoel, Ali. Als we nou afspreken dat we ons gaan focussen op het proces. Wat kan ik vandaag doen? Wat doe ik vandaag? En ook als het niet lukt, ben ik gewoon wel lief voor mezelf. Want ik ben ook maar een mens. Ja. Ik ben niet super power woman, nou dat ben ik ook, maar ik ben ook gewoon een mens. Ja, en dan ga je wellicht dat wil ik graag in dit jaar met jullie bereiken. Dat je enerzijds dus echt wel die resultaten behaalt, maar anderzijds echt veel meer in verbinding komt met jezelf. Mm -hmm. En dus inderdaad er niet tegenop ziet. En ook niet vreselijk in de rat zit als het inderdaad niet lukt of als het even niet lukt. Ja? Mm -hmm. Vragen, opmerkingen nog, jongens? Ja, ik had nog wel een opmerking over het mailtje. Ik ja. vond het echt heel fijn dat je zo uh, alles even op, op één mail onder elkaar had gezet, wat we deze dat maand allemaal uh, gepland hebben. Ja, ja. En dat vond ik echt heel fijn. Dus gewoon uh, nou, goed, duidelijk, overzichtelijk. Ja, goed om te horen. Het ja, ja. nou, uh, stond volgens mij ook in de mail. Ik ga drie keer per maand zo'n mailtje sturen. Uh, niet, dus in het begin van de, of de tiende de twintigste en de dertigste uh, staat het nu op de planning uh, en de dertigste zul je dus de programma krijgen van de volgende maand en de andere twee mails, de tiende uh, en de twintigste, dat is meer als er wat tussendoor komt, extra's ofzovoort ja. uh, maar fijn om te horen Carola, dankjewel dus ik vind het ook wel fijn om even wat feedback te krijgen van alles wat ik jullie stuur, <laughs> dus dankjewel ja. Dankjewel. Um, even over de wandeling zaterdag. Wie liep er? er wie zouden er hadden zich aangemeld daarvoor? Even jullie nu? Niet voor jullie. Oké, oké, okay, okay, want ik denk dat het heel slecht weer gaat worden, maar dan hoef ik ja. dat aan jullie niet te melden. Ja. Um, Ga ervoor jongens. Ik hoop jullie maandag te zien. En dan gaan we echt gewoon puur praktisch uh, aan de gang van hoe gaan we het inrichten, waar gaan we op letten, buddy systeem en de hele mikmak Om ja. de zitspelreis zo plezierig mogelijk te maken. Ik had een vraagje nog hè? even over ja. de wandeling, want ik vind het eigenlijk heel jammer dat ik dan niet uh, daarbij kan aansluiten, maar het begint dan om tien uur en het is voor mij een uurtje rijden. En dus ja, dat is al een reden dat ik denk van ja, dat ga ik gewoon niet trekken, weet je wel. Dat gewoon... <laughs> dus uh, <laughs> dat is gewoon te vroeg voor mij. Kan ja. dat misschien voor de toekomst, kan dat dan misschien op een wat latere tijdstip dat ik wel kan aanhaken? Uh... Ja, ja daar even over nadenken. Ja, ik even <laughs> over nadenken, maar natuurlijk kan het Maar zeker in het weekend is het wel fijn, denk ik, als mensen juist nog wat aan een weekend hebben. En ja. niet de dag eigenlijk door. Dat zo is ook zo, ja. ja, ja dus ik heb gewoon is... de pest dat ik te ver weg woon. Ja, ja, maar ik snap je wel hoor. Zeker voor zoiets uh, zou dat, dat gebeurt natuurlijk niet elke maand. Dus uh, dat een keer een ander tijdstip inplannen, dat kan wellicht misschien wel de volgende. Want ja, we weten het, hè, het is uh, zaterdag. 90% kans op heftige regen. En ja. dus waarschijnlijk gaat de het niet door. Dus misschien wel de volgende Ik neem het mee, Carole. Ik neem het ja. mee. Dankjewel. Dank voor de aandacht, weer, jongens. Ja, dankjewel. Ja, bedankt. Tot maandag. Doei, doei. Doei.